Nou ja, Juvederm is eigenlijk de merknaam van verschillende uh, producten die onder de Juvederm categorie zijn. Nou, dat is bijvoorbeeld Juvederm Voluma, Juvederm Forlift, Juviderm uh, Juvederm Volbella en die hebben allemaal een bepaald werkingsprofiel en ook verschillende indicaties daarvoor. Ja, het voordeel is, het is een, een aanmerk. Uh, heel veel patiënten zijn daarmee behandeld. En is, volgens mij is het ook de marktleider in de hialuronzuren. Uh, en ja goed, het is, een, uh, het is een echt goed, zeer goed product die, uh, ja, die goede resultaten bereikt en die ook veilig is. Nou, het nadeel is, is het is een Aanmerk, dus dat betekent dat hij best prijzig is in de inkoop, uh, en uh, ja, dat is wel een nadeel. Nou, Juviderm kan je met name voor gebruiken voor ja, eigenlijk vrijwel alle indicaties, daar is voor elke indicatie is wel een Juviderm-product. Um, uh, ik gebruik bijvoorbeeld met name Juvederm Voluma, wat een volumizer is, om bijvoorbeeld voor oudere patiënten die, uh, um, ja, die niet goed te behandelen zijn met uh, Sculptra of GDS. Um, je hebt, uh, Juvederm kan je dus met name, uh, je kan het voor de lippen gebruiken, je kan het voor de traaghoed behandelen, afhankelijk van welk middel je kiest.